Okay. <laughs> Omdat jong en oud aan hun trekken moeten komen, zijn er de kindervisten. Een groep van 20 medewerkers zorgt ervoor dat de kinderen allerlei mogelijkheden hebben. Ze krijgen een eigen ruimte met aangepaste voorzieningen, eigen bonnen, broodje pindakaas, gratis ranje uit de tap en een eigen podium. Verder zijn er allerlei voorstellingen speciaal voor kinderen. Yeah, <laughs> good. One more from the Vinden we ook het thema van de vredesbeweging terug? Zo wordt het kinderprogramma afgesloten met een optocht over de Vrijheidhof, waarna er honderden ballonnen worden losgelaten naast de kerk. Aan de ballonnen hangen vredesboodschappen, die door de kinderen zelf geschreven en getekend zijn. Dat we dat thema hebben vandaag van de vreedzame beweging. En dat willen we om die, om die mensen die we genoeg hebben. Een heel goed zout. Hier komt ...Leon... Becke en Isa. Een we over het thema van vandaag. Het zou fijn zijn als die lieden die geld verdienen aan de bewapening. Het zou fijn zijn voor die lieden. Als het volk met brood en spelen genoegen nam, als het zou zwijgen, niet in beweging kwam, als zij vrolijk verder gaan met onze zogenaamde veiligheid, met raketten. Met... Ik spreek elkaar dan PAN. Ik ga met jou even praten over uh, de vrijwilligers die uh, hier allemaal werken. Een van de kenmerken van de Bigs Vissen is dat het helemaal op vrijwilligers draait. En jij bent degene die uh, nou, dat zo niet alleen vandaag, maar ook in de voorbereiding nogal in de gaten houdt en probeert daar wat van op poten te zetten. Hoe doe je dat nou? Nou Albert, doet uh, doe dat dus met mij samen. Ja. We zijn uh, onder andere ook een heleboel uh, jongerencentra afgeweest. Ja. Net zoals de ploeg in Oortschap en uh, de spons in Oosterwijk. Utopia en Udenhout en Barenas zijn geweest en in Torenoef bij het En die mensen hebben nou, een heel ploegleven te maken er in te staan. Zes en uh, een dag meesten allen uh, aan het werken zijn ook. En uh, ja, daar wij ook zien van naar uh, de jongerencentra, die staan er ook achter. Waarom uh, vinden die mensen dat nou zo leuk om dat hier te doen? Ja, uh, ik snap het ook niet <laughs> goed hoor, het is heel hard werken, maar. We krijgen wel zoveel mensen die mee willen hè. Ja, blijkbaar is het toch uh, we het om het Ja, te doen. we hebben nog een heleboel reserve tapels ook. dus we zitten al aan 400 mensen met Er Wat zijn er wel voor dingen te doen uh, door die vrijwilligers? Ja, dank. Nou, er werken een heleboel mensen uh, op, uh, bij het kinderprogramma, van maandag 25, hey, hey. Met die kinderen van alles kleuren en uh, maken en uh, sminken nou, en uh, ranya tappen en zo. Uh, er werken mensen achter de kasthuis er staat van beetje druk tussen, die wij dan kennen. En 75 mensen ongeveer werken bij het voedsel. Die komen brood smeren, staan achter de barbecue. En uh, achter broodjes tenten. Uh, nou, een aantal mensen zitten op het secretariaat. Achter de podia, per podia zo'n man of vijf. Uh, uh, de nachtploeg hebben we ook nog. Die braken hier drie nachten lang en dagen. Uh, de vrijdag in de varkensmarkt van ook zo'n 15 mensen. Hmm, wie hebben we dan nog meer? De bar, de bar, hoe waren al dat? 255. Dat wil zeggen eigenlijk, het barwerk, dat is uh, wel het interessantste. We uh, nou, zijn we zijn nu, we zijn nu niet zozeer het interessantste, maar daar hebben we de meeste mensen. Ja, de, de meeste mensen. Oké, okay. goed. Jij bent de penningmeester van uh, het hele gebeuren. Uh, en aan jou stel ik daarom ook de vraag, uh, waar doen jullie er nou eigenlijk allemaal van? Want uh, het is al een onderneming. Ja dat klopt ook inderdaad wel. Nou wij doen in eerste instantie iets wat op een gewoon bedrijf lijkt. Hè? Dus kosten maken, investeren en van daaruit proberen om dat terug te vangen door verkoop zoals hier gebeurt met bier en uiteraard ook met eten. Hè? Uh, maar wij hebben gewoon een heel andere instelling als een bedrijf uiteraard. Gewoon de instelling is ideaal. Ten eerste is bij ons de bedoeling gewoon om gewoon kostendekkend te werken. Dat we gewoon de rondkomen en dat vinden we verder prima. Uh, wij werken niet met geld van buitenaf. Wij krijgen geen subsidie en willen ook geen subsidie. Um, wij werken ook niet met sponsors, ook niet met mensen die gewoon veel geld willen neerleggen voor reclame. Uh, we willen gewoon alles zelf.